Anne helpt mevrouw de wachter bij het nemen van een bad na een slapeloze nacht. Goedemorgen mevrouw de wachter. Hebt u goed geslapen? Kom beter. Oei, hoe komt het? Bent u laat gaan slapen? Er was veel lawaai op de gang. Draagt u geen oordoppen? Nee. Dat zou u toch eens moeten proberen. Ik zal straks kijken of ik er ergens kan vinden voor u. Bent u al gewassen vandaag? Nee, ik zat op u te wachten. Prima, ik zal helpen met u op te frissen aan de lavabo. Vandaag is het donderdag en de woensdag is normaal de dag dat ik in bad ga. Zou het mogelijk zijn vandaag nog in bad te gaan alstublieft? Ik zal eens polsen bij de collega's, maar wellicht moeten er ook nog andere bewoners gewassen worden vandaag. Ik zal eens luisteren of de badkamer vrij is. Het is in orde. U mag een bad nemen vandaag. Kom maar mee naar de badkamer. Eerst moet ik mijn bril afzetten. Juist, leg je bril maar op de nachttafel. Waar zijn uw pantoffels? Daar, aan het voetende van mijn bed. Prima. Kan u even rechtop zitten? en kan ik helpen om uw pantoffels aan te doen. Neem je propere kleren mee voor als ik uit bad kom? Ja, welke kleren wilt u graag aan doen vandaag? Die van gisteren. Die zijn nog niet vuil. Zangen over de stoel. Oké. Okay. En waar ligt uw proper BH en proper onderbroek? Onderaan in de kast, in de kleerkast. Prima, ik zal uw kleren meenemen naar de badkamer. Zeep, shampoo en een washandje liggen al klaar. Pak mijn arm maar vast, dan zullen we samen tot daar stappen. Ik zal u helpen uitkleden. Ik zal eerst uw pantoffels uitdoen. Is het water niet te warm? De temperatuur van het water is aangenaam. Voel maar met uw hand. Het is net goed. Wil je alsjeblieft nog een beetje water bij doen? Ik zal er nog een beetje bij doen, maar niet te veel of het bad loopt over. Zo, helemaal terug aangekleed. Ja, maar mijn haar is nog nat. Ja, ik zal het uh, drogen met de handdoek. Vriendelijk bedankt, want ik heb niet graag nat haar. Dat zou ik ook niet prettig vinden. Zo. Nu nog uw kousen en pantoffels aan en we zijn helemaal klaar. Ja, maar ik doe liever mijn schoenen aan. Ook goed. Goed vasthouden aan de steun. Zo. Nu nog uw schoenen. Bedankt, nu kan ik weer onder de mensen komen. Prima, we zullen u tanden poetsen op de kamer.